Hier ziet u de Smeg B9-GMAN LK9, een 90 centimeter breed gasfornuis uitgevoerd in het antraciet. Het fornuis is voorzien van 6 branders met vlambeveiliging en heeft gietijzeren pandragers. Linksvoor zit de sterkste brander, een wokbrander van 4,2 kilowatt. Met de grote stevige knoppen onder de kookplaat kunt u zowel de branders als de oven bedienen. De oven is in te stellen op een temperatuur tot wel 260 graden. De oven zelf heeft een inhoud van 115 liter en beschikt over wel 10 functies, waaronder grill, braadspit of een Achter Achterin de oven ziet u de ventilatoren voor de hete lucht. Onder de oven bevindt zich tenslotte een handige opbergruimte. Hierin kunt u bakplaten en roosters die u niet gebruikt opbergen.